Bijzonder. Echt heel leuk. Ja, groot. Ja, fantastisch. Ja, spectaculair. Uh, ja, erg mooi. En uh, ja leuk om die supporters te zien uit andere landen. Een mooi land en uh, leuke omgeving en de kamers zijn mooi. En... Nou, het is uh, heel groot, heel groot evenement. en uh, nou, Het is leuk om natuurlijk uh, overal te kijken en uh, verschillende indrukken te krijgen. Het is echt super goed georganiseerd en zo. En heel groot en zo. En heel anders dan dat je gewend bent. Ja, het, is, het land hier is hartstikke mooi. Het, het weer is hier goed en de zalen zijn hartstikke mooi. Dus ik heb een hele, mooi, hele mooie goede indruk. Ja, spectaculair. Zeker, heel mooi. De opening was wel bijzonder. Maar daar was ik niet uh, helemaal, omdat ik uh, het was voor de, zeg maar, een dag voor de wedstrijd. Dus toen moest ik eerder weg. Dus ik heb niet alles meegemaakt. Uh, er werd veel gepraat, maar uh, de act was wel mooi en het lopen van de boek wel bijzonder. Uh, ja, dat vond ik ook echt uh, heel mooi om mee te maken. De show was echt mooi en het lopen zeg maar, over het veld is ook heel gaat. Ja, ik heb ook al contact gehad met andere sporters, ja. maar niet van andere landen. Ja, met andere sporten en ook met andere landen. Dus, uh, ja. Nee, nog niet echt. Ja, met kano, met atletiek, met handbal. Uh, we hebben wel contact gemaakt ook met de, de atletiek sporters. We uh, zwemmen wel wat. En, uh, de rest komt allemaal nog wel.